Corioglana Highlight 20, want zo noemen we dit, uh, dit project, is verdeeld in drie fases. We starten nu fase 1. Uh, eind uh, maart, begin april, komt er nog een laatste informatiebijeenkomst waarbij iedereen nog kan zien van nou dit zijn de plannen en we zouden dit of dat nog graag veranderd zien. Dat nemen we mee. Dan komt een definitieve plan en dan gaat wat mij betreft in september de schop in de grond voor de eerste fase. Wij gaan als waterschap anderhalve kilometer Geleenbeek gaan wij opnieuw inrichten. We gaan de beek door de stad laten meanderen, zodat er meer water opgevangen kan worden. En er dus ook minder wateroverlast is in Sinterd. En met name ook hier aan de Ophovenormolen, Daar is sprake van behoorlijke wateroverlast. We gaan de beek verbreden en zorgen dat de Ophovenormolen beschermd wordt tegen een regenbui die één keer in de honderd jaar valt. Daarnaast gaan we een aantal vispassages aanleggen, een tweetal in, in totaal. Samen met de gemeente gaan we het hele gebied aanpakken waarbij ook 5 en 6 kilometer wandelpad, fietspad aangelegd wordt. Er worden mooie bruggetjes hersteld. Het wordt een heel mooi recreatief gebied waar water een belangrijke rol in speelt. Als waterschap staan we aan de lat om de wateroverlast tegen te gaan. Maar ook te zorgen dat we in tijden van droogte voldoende water. Haven. En dat doen we door die Geleenbeek vooral breder te maken maar ook weer mooi te laten eh, meanderen, zodat het ook qua zicht en qua beleving eh, een, een, een duidelijke verbetering is. Het project wordt gefinancierd eh, door een aantal partijen, want we hebben gezien, eh, we kunnen het niet alleen, daar is de investering te kostbaar voor. Gemeente investeert, provincie investeert, waterschap eh, investeert. En wij gaan straks ook als waterschap en de gemeente een bijdrage van de Inwoners vragen waar het gaat om voorkomen van de wateroverlast. We hebben een stimuleringsregeling in het leven geroepen die gaan we uitrollen waarbij burgers en bedrijven subsidie kunnen krijgen om hun regenwater af te koppelen van het riool. Want hoe meer regenwater vastgehouden kan worden op eigen terrein in de eigen tuin, hoe minder wateroverlast er in de stad gaat plaatsvinden.